Oh ja, een Brian, maar dan veel kleiner. En we zijn weer thuis. En wat gaat Berber kijken nu? Diana, en Roma, jij wil zelf ook vlogger worden, hè? Ben je al, meisje? Welkom bij de nieuwe... Ja. Vlog. <laughs> Papa... Mama... Brian... En Berber, dit is de leukste familie van Nederland, de familie Romein. Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie weer erbij zijn. Het is zondagochtend, het is nu vijf over zeven in de ochtend Ja, en ik ben alweer wakker. Je weet het, vroeg naar bed, laat eruit. Nee, het is, uh, dat gaat niet op. Vrouwtje en kindje, oef, laat mijn vrouw het maar niet horen. Vrouwtje en Berber liggen lekker te slapen. Het wordt een rustige zondag verder, een echte zondagse zondag. En nu de rust nog hier in huis is, even lekker eten. Want ik heb honger als een paard. En laat ik er nou net niet als een paard uitzien, dus dat moeten we even verhelpen. <lacht> Hallo! Hip, hip, hoi, daar is Berber! Goedemorgen, ga jij je broekje aantrekken? Hé ze zijn wakker. Goedemorgen. Waar een Ook goedemorgen, telefoon. Goedemorgen. <laughs> Filmster Berber met mini strikje. Lekker fris ben je? Hè? Nee. <laughs> Hoe moet ik jou filmen? Beter ook. Ja. Ik uh... Sinterklaas. Ja. Kom op de bank zitten, kan je komen kijken. Ga maar tegen mama aan zitten. Ja, ik lees mee. Ja, ik lees mee. Wat staat er allemaal in? Dit. Oh, wat leuk. Uh, dit. De treinbaan. Zijn er nog meer blaadjes? Ja. Wat staat er allemaal in? Hadjoe! Dit. Oh ja. Bakker, bakker. En dit. Een bussel. wat leuk. Weber, wil jij straks naar het bos toe? Ja? Wil je walnoten zoeken? Kom op jongen. En eikertjes. En andere dingetjes zoeken. Vind je dat leuk? Gaan met Sissy en zo naar het bos? Er zit te veel in de serie. <laughs> liggen er nou laarsjes op de grond, Berber? Ja, op ja, mama. Waarom liggen er laarsjes op de grond? Door mama. Ja, en wat gaan we dan doen met die laarsjes? Naar het? Geetje. Naar de scheetjes? Hoor je dan, mama? Ja. Hé, hey, sokken maar aandoen. Dat kan niet. Waarom kan je dat niet? Kijk. Kun... Oh, wat goed. Tada! Oh, wat goed! Tadaaaan! Voetje! -ja. Waar staat die andere sok? Daar heb ik ook een idee voor. Voetje! Zal je laars aan doen? Ja, dat is dat niet zoeken? Dan gaan maar lekker naar het Deze hier kan niet in. Ha, ja, wacht even. Kijk, komt hier nog een tasje? Kijk Kijk naar de bos! Nou, gaat u maar. Moet ik de deur open doen? Ja. Weer baby bij je. Ja. Ga we maar lopen naar de bos? Nee, dat is te ver. Mama weer aan treuzelen. Zegt u. Nee, ik ga het Mama gaat je vastzetten. En mijn baby. Die kan niet. Dat is wel handig, ja de baby vastzetten. Wat is Berber klein weer geworden. Wat? is Berber weer klein geworden. Nee, dat is mijn baby. Oh, daar ben je. Ja. Jij wilde er vast uit. Mijn baby ook. baby ook. Baby. Neem de baby maar mee. Kan die in het wagentje. Zo mevrouw. Mama, ik weet het. je op? Oh, oh, wat is er, wat is er, wat is er, wat is er! Ja, nootjes. Walnootjes. En... appels. Oh, kun je gelijk in het zakje doen. Alkens. Dat zijn klopjes. Ja. Ga maar goed zoeken. Zwaai maar eens, mooi zitten. En zwaai maar eens, hallo. Tot ze dat al wist, mama, mama dat dat helikopters zijn. Ja, veiligheidsschool. Heb je dat op school geleerd? Oh, ik het oh ja. Wat is dat, mama? Wat is dat, mama? is dan kunnen jullie misschien zeggen, welkom bij een nieuwe vlog. Welkom bij de nieuwe... Ja. ...vlog. <laughs> oh, wat moeten we hier eraan doen? Hand. Ik heb een zakje vast. Wat heb je? Een walnoot. Oh. Die ga ik neemt nemen. Kom maar. Ik... In een zakje. Oh, ja. Hmm. En hier nog een? Dat een helikopter. Laat eens zien wat kan de helikopter Oh, een helikopter. Nog een keer. Dat wil ik nog wel een keer zien. Wauw! Heb je al wat gevonden? Nog een walnoot. Nou, dan heb ik een mooie zakje hier. En een helikopter. Is de helikopter en uh, de wal? Ja, goed! Kom, gaan we verder lopen. Ga je melk aan de baby geven? Zeg je dat nog? Ja. Heel ja. goed. Dan heb ik de baby aan. Was je? ik ga da Even beter, want zouden we de baby in vatten. Goed hoor, Berber. Nou, we gaan lopen we zet... naast elkaar gezellig. Precies, zijn We zijn wel op de goede Weet weg. Aan. Weet hem nog iemand heel hard aanlopen. wie is daar? Meer. Wat zie je in het meer? Er zit het monster van Loch al in. Nee, dat kan niet, papa. Oh nee, dat is in Loch Het monster van het prinsenbos in het water. Nee, hè. Weet je wat dat zijn? Wat zijn dit voor beestjes dan? Fleermuizen. Die zie je alleen s'nachts. Die kunnen hier in de bos zitten s'nachts. Ja. Kom maar. dat is een Zie je hier ook een Leermaak? Ja, En we leeft u te s'nachts. Altijd had ik slapen. We gaan weer naar het pad. Nee. Hier is het pad, bye mama. Als je overal denkt Gilles te vinden. Nou, dat is er echt geen één. Het is gewoon een watermeetpunt. Wel grappig. Een hele mooie paddenstoel, Berber. Zie nee. aan de boom? Ja, aan de boom. Hier, zo. Die witte, dat is een paddenstoel. Is het baby nog goed? Ja. Oké. Okay. een Wat zeg je? Nee, dat de Oh. De in de lucht. Met een herrie maak je, Buggy. Gaan we lekker zitten? Ga zelf in de... Oh, je gaat zelf pop in de stoel doen. Hey, Babs. We gaan nu weer naar huis, hè? Gaan we lekker lunchen, toch? Baby zit daar. Oh ja, zo Brian, maar dan veel kleiner. We gaan lunchen. Jee. Yeah, ja, honger, trek, trek. Ga maar lekker op Rustig. Sprak. En we zijn weer thuis. En wat gaat Berber kijken nu? Diana en Roma. Jij wil zelf ook vlogger worden, hè? Dat ben je al, meisje. Misschien kun je filmpjes van Diana en Roma gaan naspelen. Nee? Zelf filmpjes maken. Ja. Dank jullie wel allemaal voor het kijken. Druk even op het duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Druk even op de knop abonneren om op de hoogte te blijven wanneer wij een video uploaden. En het belletje, want dan krijg je meteen een bericht daarvan. Hey, tot de volgende! Laat was opstallig stil en niet dat. Dag!